Wat? Waarom sturen die mensen mij een vredesnaam een kerstkaart? Oh, en dat is ook mijn schuld wijsneus. Oh, man, ik was al blij als het alweer achterlopen was. Zitten jullie nou te geiten, de hele tijd, hè? Fijne kerst. Lijkt me echt uh, hartstikke mooi zo'n nachtmis. Dat heet bij ons uh, de kerstnachtdienst. dan hebben jullie gezoend. Hey, hey. Af. Ik ben We gaan dikke hard zijn. Het is kerst. Dan kan ze toch op zijn minst laten weten dat er plannen zijn. Maar maakt het nou uit? Ik doe het graag. Stream kerstappels op NPO Start. Sorry.